Welkom terug bij les 1b van de cursus website bouwen. In les 1a zijn we bezig geweest met het downloaden en installeren van de juiste software. In deze les gaan we bezig met het bouwen van je eerste webpagina. Belangrijk is in deze les is dat we bezig gaan met de basisstructuur. De basisstructuur is een structuur die in iedere website in elke webpagina terugkomt. In de volgende lessen ga ik je code geven en eh, wat heel belangrijk is... Is dat je de code die ik je geef binnen de body tag van de basisstructuur zet? En wat de body tag is, leer je hieronder. Maar knoop dat in ieder geval goed in je oren. Aan het einde van deze les kun je een webpagina projecteren in je browser. En dan zie je een klein stukje tekst. De pagina is nog niet heel erg uitgebreid. En dat leren we in de volgende lessen. Stel gerust je vragen. Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden. Ik wens je heel veel succes met deze les.